Geachte heer van Oosten, beste Voort. Eind november kondigde je aan dat je uit de Kamer zou vertrekken om burgemeester te worden in de gemeente Nissewaard. Natuurlijk is dat een felicitatie waard. Samen met Michiel van Veen en ook je Telgen was je op je best, heb ik begrepen. Jullie stonden bekend als drie eenheid, als drie musketeers. Michiel van Veen ging je voor als burgemeester. Maar, ik kijk ook even naar ookje. Ik hoop dat het toeval is en geen trend. Voort. Hoe vroeg of laat het ook was, je straalde altijd enthousiasme uit. Het gaat je goed. En heel veel succes.